Ik heb in mijn hof een bengstje gezet. Wat blokken en plank, iets te laag, maar het ga je net. Het zit dus keer een als een stuur uit de winkel. Daar engstje wat ik in mijn hof heb gezet. daar engstje wat ik in mijn hof heb gezet. En zoveel snoten dan zet ik me daar De thee is gezet En alles is klaar En als kinder waait Dan de zon steken wegschiet Dan is het in de buurt Nergens bitter als daar Dan is het in de buurt Nergens bitter als daar De vogels fluiten liekes ik kan weer wat dromen Van de lente, de bloemjes En vooral van de zon Even helemaal niks Van dat vreselijke virus Ik wil even weg Naar waar zoiets niet kon Ik wil even weg Naar waar zoiets niet kon Het geeft me weer alles lijkt hier zo vredig, het zou zo fijn zijn als gij die kon zien. En dat is de reden dat ik dit zal delen, zodat ook gij door mijn hof heen kunt gaan. Ja, dat ook gij door mijn hof heen kunt gaan.